Dat één ding heel belangrijk was, was dat het altijd verzorgd eruit zien. Nou, dus dat werd elke avond, uh, werd mijn haar uitgekamd, Dat het ochtends mooi strak uh, losgemaakt kon worden en snel in mooie vlechten gezet kon worden. Twee vlechten of vijf vlechten. En dan met een, uh, met zijde linten. Zo zat mijn moeder Wijdbeens in een... Powerstoel noemden wij het altijd. Zo'n rieten stoel met zo'n mooie ronde achterkant. Dus haar stoel mochten wij ook niet in zitten. En dan zaten we altijd op de grond, tussen haar benen in. Het was namelijk natuurlijk ook soms helemaal niet zo leuk. Want dan had je er eigenlijk helemaal geen zin in. Want dan wilde je iets anders gaan doen. Of je wilde nog buiten spelen. Of, maar het moest elke dag en elke avond voordat we naar bed gingen. Dus het was op een gegeven moment wordt dat een ritueel. Waar je soms op dat moment niet echt een specifieke waarde aan hecht of zo. Maar het is in mijn herinnering is het veel groter geworden. En we zochten het ook op, mijn zus ook. Dus als je gewoon groot bent, dat je dat dan nog steeds af en toe heerlijk vindt. Dan bij je moeder zo tussen de benen te zitten. En dan voel je de dijen, de warmte en de aandacht. En je praat dan over dingen. Want je zit, je kan nergens heen. Want je moet dan zet haar te doen. Ja, ik krijg het er een beetje, ik krijg het er lekker warm van. Het is gewoon prettig. Want altijd zijn uh, mijn moeder was zo lekker zacht altijd. <laughs> ja. ja, ik kan me heel goed herinneren. Ik was zes jaar. En mijn moeder uh, heeft de hele dag uh, op een stuk grond uh, gewerkt. S'avonds komt ze thuis en uh, komt tante van mij. En wij wonen, uh, woonden klein. Oud huisje, gewoon echt waar alles was van hout. Die tante zei, ja, jullie moeten gewoon op die veranda staan. En daar uh, stond een kachel en zette ze in een grote uh, pan met water. Nou ja, half uurtje was mijn broertje geboren. Mijn moeder heeft zelf die navel geknipt van die baby. En toen is die tante van, van mij gekomen en uh, ja, ze heeft uh, verder... Uh, ik kan me nog herinneren nog die bloed en alles wat uh, lag op de grond. Wat, uh, ja, mijn moeder uh, uh, gewoon, gewoon op de grond. En uh, later komen wij kijken gewoon... Het uh, uh, kindje lag uh, gewoon in een uh, wiegje. Mijn moeder is volgende dag gewoon aan het werk gegaan. Nou ja, mijn moeder ging gewoon, uh, ochtends heeft ze borstvoeding, maar heeft ze ochtends en uh, had ze gewoon, komt ze tussen de middag eventjes nog borstvoeding geven, Gaat ze weg, gaat ze werken en pas avonds is ze thuis. Ja. Ik heb heel lang voor hem uh, gezorgd en wij, uh, ja, wij waren altijd samen. En de jongste broer van mij is net als mijn kind. Dat heb ik ook gevoelens voor hem, echt, uh, net als mijn zoon. Ik heb een herinnering na mijn eigen bevalling. Toen kreeg ik mijn oudste dochter en toen kwam mijn moeder op bezoek. En um, nou, die vond het allemaal gezellig en die vond het allemaal leuk. Dus die zei ik gewoon, oh, ik wil je mee de baby in bad doen en dat vind, vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dus ik kleed de baby uit en ik, ik zet een badje neer en ik, ik pak het kind en leg het in het water. En mijn moeder was heel belangstellend en die kijkt op een gegeven moment in dat badje en die zegt, wat is dat? Toen zei ik, mam, dat is een navelstrengje, dat, dat knippen ze af en dan doen ze er een klemmetje om en dat valt er op een gegeven moment gewoon vanaf. Nou, zegt ze, dat heb ik echt nog nooit gezien. Hey. En ik was eigenlijk heel verbaasd. Toen zei ik, mam, hoe kan dat dan? Hoe ging dat dan? Vroeger, toen ik een baby was. En toen zei ze, ja, ik had gewoon een, een particuliere verpleegkundige. En die kwam drie weken in huis na de bevalling. En zij heeft mij nooit de eerste drie weken naakt gezien überhaupt niet, want het kind werd verzorgd en gebadderd en gedaan en mijn moeder lag in bed. maar Die kreeg mij aangereikt om te voeden. En s'avonds gebeurde dat na een glaasje cognac, want dan sliep ik goed. En ik vond het toch verbazingwekkend als je kijkt hoe, je nu, hoe belangrijk je het vindt. Dat je bijvoorbeeld nou, je meteen je kind hebt en dat je het veel ziet en, en huid op huid. En ja, dat was toch helemaal anders in die periode. Ik kom uit Iran, een gezin van vijf, met vijf kinderen. Ik kom uit uh, het land waar kleine dorpjes allemaal naast elkaar uh, zijn. Maar het zijn allemaal families van elkaar: ooms, uh. En wij hebben heel veel reisveld. En in het reisveld werken voornamelijk vrouwen. Vrouwen zijn veel competenter in het werken dan mannen. Dat is ook de reden dat één vrouw, kan mijn moeder zijn, kan mijn tante zijn, moet voor andere kinderen zorgen. Ik zeg altijd, ik heb vier broers en zussen, maar ik ben altijd in een gezin van ruim, geloof ik, 18 kinderen opgevoed. Ik ben nooit alleen door mijn moeder opgevoed of nooit alleen door mijn vader of nooit alleen door mijn tante. Ik ben door iedereen opgevoed. Ik kan me herinneren, mijn moeder was vloedvrouw, gaf borstvoeding aan mijn neefjes en nichtjes en vice versa. En daarnaast hadden wij, had mijn vader, twee kinderen uit het dorp waar ouders waren overleden. En een jongen en een meisje, en die, is, die ook vanaf babytijd waren ze bij ons. En, uh, dus, en zij kregen ook borstvoeding. Uh, dat collectieve uh, uh, is heel erg belangrijk geweest in de opvoeding. Mijn eerste baby het was vijf maanden oud, dan ging ik op vakantie in Turkije. Ik heb, als wij in de busje zaten, in een café zaten, en als wij ergens gingen, ik zag nauwelijks mijn kind. Mijn kind werd meegenomen, ze vonden het erg leuk. Die vrouwen die in de keuken werkten namen nou mijn kind mee. En ik zag van andere Nederlanders die meegereisd hadden: zei, let je wel op je kind? Ja, dit is... Dus dat, dat was voor mij opvallend toen ik baby had: dat ik mijn kind moest leren heel erg voorzichtig zijn van anderen. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat mijn kinderen collectief werden opgevangen. Zeg maar. Bijzonderheid van een baby wordt bekrachtigd door opvang van anderen. Zeg maar. ja.